Kan haken. We gaan vandaag de Alpine Stitch maken. Een Alpine Stitch is heel mooi, echt. Het zijn eigenlijk alleen maar reliefstokjes. Het is heel makkelijk om te maken. Het is een kussen, wat het nu wordt. Over het kussen heen heb ik het gelegd. Een kant uh, maak je het aan de zwarte kant dicht, en de andere kant aan de zeegroene kant. Ik wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken. Naar iedereen kan haken. Duimpjes omhoog abonneren, heb je vragen? zet die onder mijn foto en dan gaan we beginnen tot zo! je hebt nodig om deze leuk dit leuke kussen te maken heb je nodig een schaartje een stopnaald centimeter en een bolletje zeegroen ik heb de royal gebruikt en ik heb een Bolletje Saskia gebruikt maar dat heb je niet zo heel veel nodig zoals je ziet iedere keer twee banen, wit, twee banen wit twee banen wit twee banen wit en een bolletje zwart en die had ik ook nog liggen dus je hebt maar drie bolletjes nodig of drie verschillende kleurtjes en dan gaan we gauw beginnen tot zo het is echt een hele mooie steek om te maken en ik laat je eerst even zien hoe makkelijk het haakt en dan zal ik straks gewoon van begin af aan uitleggen hoe dat je begint hiermee het is alleen maar voorste relief stokjes en een gewoon stokje en dat doe je elke keer om en om en om en om betekent ook dat je dus het verschil gaat zien in die reliëfstokjes. zie je hoe mooi en dan gaan we nu van begin af aan de alpine stitch maken en ik hoop dat je er veel plezier aan hebt, tot zo! En natuurlijk heb je ook nog een haaknaald nodig. En ik heb haaknaald nummer 5 gebruikt. Dus uh, ja, ik was even de haaknaald, het haaknaaldnummer vergeten. Maar goed, haaknaald nummer 5. En dan gaan we beginnen. Tot zo. Uh, voordat ik het ga meten, zal ik eerst even nog de kleurwissel laten zien. Ik ben nu aan de achterzijde en de achterzijde is alleen maar vaste en ik laat straks um, ja ik doe nu even snel naar het einde toe haken ik uh, leg straks heel rustig nog de hele alpine stitch steek uit kijk dit de achterzijde heb je hier nog een stokje van de vorige kant en dan steek je daar nog in en dan heb je hier het begin drie lossen en dan steek ik ook in. En normaal haal je je draad op om je vaste op te maken, halen. Maar nu omdat ik ga van kleur gaan wisselen, dus uh, ik ga nu met wit weer haken, steek ik in, ik haal mijn draad op en ik maak mijn vaste. En dan ga ik drie lossen maken. Even Achterkantje dat je goed kan zien. 1, 2, 3 en dan ga ik dus weer met wit de Alpine stitch maken. En dan laat je de zwarte draad hier weer. En dan doe je weer een toer uh, Alpine stitch. Dus dan kijk je even waar je laatste stokje is geweest. Dus dit is het uh, relief stokje, en er komt nu dus een gewoon stokje op. en dit is ook een stokje maar daar komt nu een relief stokje op ik wilde eventjes de kleurwissel laten zien dat je weet hoe je dus van kleur kunt veranderen en dan ga je weer verder met je alpine stitch dus weer een gewoon stokje en een relief stokje zie je en dan ga ik dadelijk even meten hoe hoog dit is. dat zo. En dan ga ik nu even meten. Hoe lang ik die. Hoe breed die baan is tussen zwart, wit, zwart, wit, zwart, wit. Zwart. Ongeveer 10 centimeter. En dat is 4 inch. Dus dan heb ik. ongeveer vanaf het patroon 13 centimeter en in totaal 15 centimeter dus 15 en 10 heb ik nu 25 centimeter is 10 inch gehaakt en 25 centimeter is nog net iets te kort voor het kussen en ik heb besloten om in het zwart verder te gaan en dan haak ik door tot 40 centimeter is 16 inch Dus 16 inch en 40 centimeter heb ik nodig voor het kussen en dan haak ik helemaal door met zwart en dan ga ik dadelijk helemaal rustig de steek uitleggen zodat jullie dit kussen ook kunnen maken en dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo! ik heb nu al Heel ver doorgehaakt in het zwart. Kijk, ik ben nog niet helemaal hier tot de 0, tot 40 centimeter. Uh, het zwarte gedeelte hoort ook 15 centimeter te zijn. Is 6 inch. Dus de zwarte baan is 6 inch en 15 centimeter. En de zeegroene baan is 6 inch en 15 centimeter. Kijk, ik heb er hier nog een randje aan gehaakt. Maar dat laat ik allemaal in het begin zien. Dus het randje is even kijken. Goed meten. Anderhalve centimeter. Dat zijn drie banen vaste. Anderhalf. Dus we moeten eigenlijk stoppen met zwart als we bij ongeveer 13,5 centimeter zijn. Ja, bij 13,5 centimeter is. 5,5 inch, dus het zwart haak we door tot 5,5 inch uh, voordat ik het uit ga leggen heb ik even wel ontdekt hoe je heel goed deze steek uh, kan controleren momentje kijk uh, controleren of je het goed hebt gedaan, dat zie je met die zwarte en die witte kan je het heel goed zien Um, maar, um, even nadenken. Waar heb ik een foutje gezien? En ik zag het doordat het een beetje ging bollen. En je kan het kort. Dus, oh, hier is het foutje. Foutje. Uh, kijk, ik pak mijn haaknaald en ik pak even de reliefstokjes. Zo ga ik achterlangs. En zo kan je het even controleren. Zie je? Dan zie je eigenlijk gewoon dat het mooi. Om en om loop, dus het relief stokje, gewoon stokje, relief stokje, gewoon stokje, relief stokje. Maar ik zag dat je de mijn stof ging krommen en toen dacht ik: hé, hey, ik ben ergens iets fout gegaan. En omdat het zwart is, dacht ik: oh, dat vind ik niet meer terug. Maar toen ben ik dus die methode met die haaknaald erin gaan zetten. En dan zie je dat het hier goed is. En ergens zat het foutje. Oh ja, toch hier. Kijk, je moet aan de onderkant kijken. Zie je dat je hier dus niet die het stokje ertussen gedaan hebt? Dus hier, dit stokje, heb je op het foute stokje een relief stokje gezet. Heb je op het gewone stokje. Of op het reliefstokje een stokje gezet in plaats van op het gewone stokje. Maar goed, als je de steek een beetje kent, kijk zie je dat hij hier ging kromlopen Ik denk, hé, hey, iets is er niet goed. En zo kan je het echt heel goed zien. Dus steek af en toe eventjes je haaknaald erdoor. Zeker met donkere wol. En dan, uh, en dan weet je in ieder geval of je weer moet uithalen of niet. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Uh, we beginnen met de royal en we maken een opzetlus. En de steek is uh, tilbaar door 2, dus als je iedere keer 2 steken pakt uh, voor het kussen heb ik opgezet 120 steken. Dus je begint gewoon lossen te maken en je maakt 120 losse steken plus 1. Ik maak natuurlijk eventjes minder. Ik zal er even kijken wat zal ik doen. Ik zal er 20 ja, 30 zet ik erop. Dus ik zet er 30 op plus 1. En dan kunnen we lekker gaan haken. Tot zo, als je 120 steken opgezet hebt, zet je nog 1 losse extra. Dat is je beginsteek. En dan is dit je eerste. Dit is je eerste steek. Dus je steekt in en je gaat eerst allemaal vaste maken. Je steekt in en je haalt je draad op. En je gaat allemaal vaste maken. Dat is echt voor de eerste rijen. De eerste drie rijen. De eerste drie rijen zijn allemaal vaste. En ik zie je op het eind, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu aangekomen op het einde van de vaste. Ook de laatste steek moet je pakken. En dan gaan we met één steek omhoog. En dan keren we het werk. Ik zit te denken, ja, ik heb de laatste steek gepakt. Dus één steek omhoog. We keren het werk en dan kijk je deze losse die telt mee als steek en dit wordt dus je eerste steek dus daar gaan we weer in maar ik pak even de achterste lus ik vind het wel leuk als mijn rand en mijn randje wordt anderhalve centimeter als daar een ja een soort uh, sierrandje in zit en dat krijg je doordat je deze steek zeg maar in de achterste steek insteekt, dus je steekt in de achterste steek maak je de tweede toer vaste en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde van de toer met de vaste in de achterste lus en we gaan met een losse gaan we omhoog en we keren het werk en omdat ik een sierrandje wil hebben um, ga ik nu in de voorste lus insteken en dit telt dus mee als stokje of als vaste en dit wordt dus je eerste steek en nu gaan we alleen in de voorste lus insteken En dan krijg je een mooi randje voor je alpine stitch. Zodat je eigenlijk een mooi ja, afgewerkt randje krijgt. En dan zie ik je op het eind. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu aan het einde van de toer met vaste. in de voorste lus, dus goed de laatste steek mee pakken en dan gaan we nu drie losse maken 1 2 3 en dan keren we het werk en dan gaan we nu aan de alpine stitch beginnen zie ik je zo weer terug, tot zo! En dan gaan we nu aan de alpine stitch beginnen en de eerste steek hier, hier steken we in. En dan maken we eigenlijk alleen nog maar stokjes. Dus de eerste rij is stokjes en je pakt gewoon de twee lussen. Zie je dat deze meetelt als stokje en dat dit het eerste stokje is? En we gaan gewoon op die vaste van net allemaal stokjes zetten. Dus de hele toer maken we stokjes als de video straks uh, misschien te snel gaat of nu al dan zet je gewoon de afspeelsnelheid iets langzamer om de titeling aan en het is altijd handig dus de eerste toer is stokjes en ik zie je zo weer terug. Tot zo. En we zijn nu bijna op het einde van de toer met de stokjes. Nog twee stokjes. Dus hier nog in de steek een stokje. En deze drie lossen, daar zetten we tussen het laatste stokje en die opening. Daar zetten we het laatste stokje in zie je dat je dan elke steek een stokje hebt gedaan en nu gaan we weer met één losse omhoog en dat is heel raar want één losse want dit denk je nou we keren het werk we zullen nu al met de alpine stitch beginnen en dat is ook zo want we gaan nu uh, dit is de achterzijde van het werk en we gaan nu allemaal vaste zetten dus in elke steek een vaste niet hierin maar in deze steek hier gaan we een vaste zetten want die eerste losse die telt mee als vaste in elke steek een vaste dit hoort echt bij de alpine steek alpine stitch want dit is de achterzijde en de achterzijde van de alpine stitch is altijd een toer vaste en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug tot zo Nu zijn we op het einde van de vaste toer, dus de achterkant van de alpine steek. En ik steek nog een steek hier tussen die drie lossen en het laatste stokje in, want dat is een steek. Dus dit is je laatste steek. Die mag je niet vergeten, want het is echt belangrijk. En dan gaan we omhoog met drie lossen, 1 2 3. En we keren het werk. we gaan nu aan de alpine stitch beginnen en we beginnen onder deze onder dit stokje even mijn haaknaald eruit halen dit stokje hier maken we een relief stokje en op deze rij die vaste daar maken we stokjes maar dan slaan we één stokje over dus hier of één vaste slaan we over dus we beginnen hier met een reliëfstokje. Kijk of ik hem iets dichterbij kan laten zien. We beginnen hier met een relief stokje en dan slaan we deze over. Deze steek slaan we over en dan gaan we hier een stokje op maken. Het is echt niet moeilijk. Je moet het even door hebben. Dus je slaat om. Je gaat voorste relief stokje maken haalt je draad op, omslaan door twee, omslaan door twee. Het gaat beter. Ik heb het licht even uitgezet. Het was te licht. Zo. Dan heb je dus. Uh, je toer begonnen met drie lossen en je gaat op het eerste stokje van die vorige toer een relief stokje maken en dan sla je een steek over en dan ga je een stokje op maken dus op de volgende op die vaste daar zet je een stokje op laat het nog even zien hier heb je dus het relief stokje opgemaakt. En op de volgende steek dan sla je een steek over en op die volgende steek daar maak je een stokje op. En dat stokje maak je wel op die vaste die je net gemaakt hebt. En dan ziet het er zo uit. En dan gaan we deze dit stokje overslaan en dan gaan we op dit stokje een relief stokje maken. dan weer de draad omslaan, we slaan een steek over en we gaan op die vaste gaan we een stokje maken dan gaan we een stokje overslaan hier en we gaan op dit stokje een relief stokje maken, dus je gaat achter het stokje langs, je haalt je draad op en je maakt je stokje af Dan sla je deze steek weer over, je gaat in de volgende steek en dan ga je een stokje opmaken en dan om straks uh, leg ik je uit dat je een beetje aan de draad moet trekken kan ik nu al uitleggen je slaat je draad om je slaat dit stokje over en je gaat achter het stokje langs je haalt je draad op en dan haal je je draad een beetje hoger zodat je eigenlijk een beetje die hoogte van je stokje krijgt. En je maakt je stokje, zie je? Dan komt dit er mooier op te liggen. En dit is eigenlijk iets te strak, maar het was eigenlijk voor het uitleggen. Dus ik ga even opnieuw beginnen. Ga even uithalen. ik heb hier die drie losse, ik ga een relief stokje hier op maken ik haal mijn draad op en ik maak die lus een beetje hoger en ik maak mijn stokje af dan ga ik een stokje maken deze sla ik over op de vaste dit is een gewoon stokje en dan ga ik deze overslaan en maak ik een relief stokje en ik zorg dat mijn lus een beetje langer is En ik maak mijn stokje af. Ik sla weer een steek over. Ik pak de volgende. En ik maak een stokje. Je slaat een stokje over en je gaat weer een relief stokje maken. Je zorgt dat je een beetje een lusje krijgt, dat je hoger in je draad zit. En je maakt je stokje af. En deze sla je over de volgende vaste maak je een stokje op en je slaat deze over en weer een relief stokje en je trekt een beetje aan je lus zie je dat je zo het mooie resultaat krijgt en zo maak je heel de toer af en dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo We zijn nu op het einde van de toer ik moet hier nog deze overslaan en een relief stokje maken, een beetje aan je draad trekken en je maakt je stokje af op de volgende deze sla je over op die vaste zet je een stokje en dan zou je eigenlijk een relief stokje moeten maken maar ik maak het gewoon stokje nu als laatste tussen het stokje en de drie losse in dus daar ga ik een gewoon stokje maken om de toer te eindigen en dan ziet het er zo uit dan gaan we nu één losse doen en we keren het werk en dan gaan we alleen maar vasten maken en we slaan deze over we pakken deze steek want die ene losse telt mee als steek dus we gaan vasten maken iedere keer terug aan de toer is alleen maar en dat is makkelijk want dat is echt eventjes ja het gaat ook makkelijk, de steek ligt ook heel makkelijker voor zodat je heel makkelijk die vaste rij kan maken en dan zie ik je op het eind dan zie ik je weer terug, tot zo! dan zijn we nu op het einde van de vaste rij je steekt in elke steek een vaste en je steekt tussen die laatste in je laatste steek. Dus dit is mijn laatste steek en dan ga je weer met drie losse omhoog en je keert het werk. En nu gaan we de volgende toer maken en we hebben hier dus die rij vaste. Ik zit heel even te kijken of er geen foutjes in zitten. Want als je een foutje maakt, dan, uh, ja, dan moet je het uithalen. Hè? Maar ik zie geen gekke dingen. Dus dit is het resultaat. En dan zie je hier dus het reliefstokje en hier de vaste. En nu gaan we dus um, de reliefstokjes uh, op die achterliggende maken we weer een voorste reliefstokje van. Dus gewoon, dit, dit lijkt een gewoon stokje hier maken we een relief stokje van, dus we gaan in die vaste, hier gaan we een vaste steek maken, dus deze niet, maar in deze en dan gaan we een relief stokje aan de voorkant maken, dus niet in deze, maar van deze, dus dan verspringt het iedere keer Zie je dat je begin toeren zo uitkomt te zien met die drie lossen? Een stokje op die vaste en een relief stokje op dit stokje. Dan gaan we nu weer een stokje maken, niet op deze, maar die, die slaan we dus over, maar op de volgende vaste. Een stokje. Dan gaan we een relief stokje maken, niet op deze, maar op die die een beetje erachter ligt. Daar gaan we en je trekt een beetje je draad omhoog dan mag je niet vergeten dan komt hij mooi op te liggen dan weer niet hier op deze maar op deze een stokje dan gaan we weer een relief stokje maken niet op deze maar die ligt er een beetje achter het is eigenlijk heel makkelijk het is een hele fijne steek je trekt een beetje aan je draad niet op deze maar op de volgende vaste Eén stokje en dan gaan we op dit stokje niet op de op het relief stokje die vorige maar die volgende het gewone stokje daar ga je nu een relief stokje van maken en trek een beetje aan je draad dus deze niet dit is een stokje en een een relief stokje en een beetje aan je draad trekken zodat je een beetje draad een beetje erop komt liggen niet op deze maar op de volgende een stokje en niet op deze maar op deze maak je een relief stokje je slaat een vaste over maar als je bezig bent met deze steek dan kan je gewoon bij de tv kan je deze haken en het effect is heel leuk niet op die maar op die het effect is echt heel leuk als je met verschillende kleurtjes gaat werken zoals ik hier eigenlijk gedaan heb dus je slaat deze over en je maakt weer een relief stokje en ik zie op het einde van de toer dan zie ik je weer terug, tot zo! we zijn op het einde van de toer we zetten nog een stokje we maken een relief stokje nog en je trekt een beetje aan je lus en dit laatste hier zet ik gewoon in die opening een stokje En kijk goed of je goed de steken hebt gemaakt, zodat ik zoals ik het toen straks heb uitgelicht: hè? met even je haaknaald erin steken. En dan beginnen we nu weer aan de toer met vaste met één losse. Keert het werk, je zet in deze steek hier, ga je insteken en je zet een vaste de hele toer. Iedere behinder, achterste toer of de teruggaande toer, die gaat met vaste. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Dan gaan we nog een toer maken. Tot zo. Dan zijn we op het einde van de toer met vaste. We steken nog één laatste steek. En we maken drie lossen. En we keren het weer in. en dan kom je weer bij de toer voor de alpine stitch en we gaan we doen omslaan en we gaan een relief stokje om het eerste stokje maken we gaan 1, 2 steken de ene slaan we over in die tweede steek van die vaste gaan we een stokje maken we gaan weer een relief stokje maken omslaan en we slaan deze over en we pakken dit stokje en we maken weer een stokje maar we trekken de lus iets hoger zo zodat hij mooi aansluit omslaan door 2 omslaan door 2 en weer een gewoon stokje, deze sla je over, hier ga je in deze sla je over, hier weer een relief stokje over het stokje heen beetje aan de lus trekken zo en dan eigenlijk leg je je haaknaald dan op het op het rijtje van de stokjes zodat je ziet ook hoe hoog dat die lus moet zijn en dan ga je weer een stokje maken dan weer een gewoon stokje deze sla je over en hier ga je in dan weer een relief stokje ga je niet in deze maar in die die het meest naar achteren ligt Trekt een beetje aan je lus. En je maakt je stokje af. Deze sla je over. Hier ga je weer in. En je maakt een stokje. Deze sla je over. En hier ga je weer een relief stokje opmaken. En weer een beetje aan je lus trekken. Deze sla je over, hier ga je in. Deze niet, maar het stokje daarnaast van die vorige toer, die pak je op. Een beetje aan je lus trekken zodat je mooi die hoogte krijgt. en het volgende stokje deze sla je over, hier ga je weer in, in de vaste steek en het relief stokje pak je niet deze die erop ligt maar de volgende dus eigenlijk sla je iedere keer een steek over maar ook weer niet want uh, ja, je maakt gewoon stokjes je maakt relief stokjes ik ga nu gewoon eventjes uh, verder zie je dus dit relief stokje heb gemaakt dan is het gewoon de volgende steek je moet even door hebben hoe het werkt het is nu weer de volgende steek maar dan de het stokje het relief stokje en een gewoon stokje een relief stokje en een gewoon stokje en ik heb hier nu eventjes een knoopje dus so, een relief stokje en een gewoon stokje als je eenmaal bezig bent sla je eigenlijk geen steken meer over en je kan het gewoon doorhaken zet de afspeelsnelheid nu maar wat langzamer als je wil dan zie je gewoon eventjes het patroon erin het haakt ook wel heerlijk weg het geeft ook een heel mooi resultaat het is echt een hele leuke steek voor tekentjes, dassen, mutsen, tassen, uh, ja dit wordt dan een kussen noem maar op hoor en nu ben ik hier op het laatst kijk en hier zie je dat even kijken waar ik op zit kijk ik dit is nog een stokje en ik ga in het laatste in deze opening daar ga ik een gewoon stokje maken en dan ga ik met één omhoog en zo zorg je wel dat je goed die zijkant dat hij goed recht blijft en dat je daar eigenlijk uh, ja geen problemen mee hebt en je kijkt hem ook goed iedere keer na hoe dat je haakt en of het allemaal klopt en je haaknaald er eventjes onder zetten zo zie je dan zie je ook gewoon hey, ik, uh, ik ben goed bezig ik zou zeggen heel veel haakplezier dankjewel voor het kijken naar deze video graag hier hieronder op mijn foto klikken duimpjes omhoog en tot de volgende video tot ziens